Jongens, 50 reviews sinds vandaag. Ze zijn alle 50 positief. Gewoon 5 sterren. 1 of 2 na, die hadden 4 sterren. Dus mijn super bedankt. Zonder jullie was het natuurlijk nooit gelukt. Voor mij geeft het heel erg het gevoel dat ik echt op de goede weg ben. Er We moeten er nog zeker 50 bij. Nog 100 en nog 500. Maar de eerste 50 zijn binnen. En ik kan jullie daar echt niet genoeg voor bedanken. Ik vind het super leuk om te doen. Ik vind het super leuk om steeds weer nieuwe mensen te leren kennen. Hogevierd wordt. wordt. Blijf doorgaan waar ik mee bezig ben. Maar heel, heel, heel erg hartelijk bedankt voor deze super start van 2021. Heel graag tot ziens en dank jullie wel. Proost!